Toen ik uh, ZZP'er werd, merkte ik dat er heel weinig mensen opkomen voor de ZZP'er. Ik denk dat, de, dat het boek een voorloper is op de oprichting van Interim life. Je moet de juiste mensen om je heen verzamelen. Het klassieke model van detachering kost heel veel tijd.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 In deze aflevering praat ik met Taren Mohan van Interim Live over zijn sleutelmomenten. Taren, van harte welkom. Dank je wel, Ron. Uh, Ja, en laten we maar meteen met het begin beginnen. Het is natuurlijk een moment voor veel ondernemers, denk ik, die altijd in de boeken zal blijven staan. is namelijk het starten. Ja. Uh, in jouw geval het starten met Interim Live. Uh, uh, wanneer heb je dat gedaan? Wij zijn in uh, 2019 met het idee begonnen. En toen heb ik wat collega-ondernemers bij elkaar gezocht om samen te starten. Dus we hebben het uiteindelijk met z'n drieën gedaan. En we hebben een jaar lang gesleuteld aan het concept. En in 2020 zijn we ook feitelijk live gegaan. Wat oh, is dus, uh, goede timing zeg ja. maar. Dus dat was, uh, dat was een spannend jaar om meteen te starten. Zeker, met corona was het inderdaad ja. een spannend jaar. Ja. Ja. Maar het heeft ons wel geholpen, want we werken er toch al van huis uit in de ja. IT. Dus dat was prima. Hey, even een korte pitch wat Interim Live uh, uh, doet. Ja, Interim Life is een platform. wat ZZP'ers en opdrachtgevers met elkaar matchen en dat doen wij op een unieke wijze door uh, algoritmes die wij hebben ontwikkeld, waardoor we binnen één seconde de beste match vinden. Dat klinkt schout. Dus ja, dat wil iedereen. Ja. Ja. En zo meteen daar meer over, want daar wil ik meer van weten. Wat jij mm -hmm. net zei over het starten, het, het moment van start, jouw eerste ja. sleutelmoment. Toen zei je, toen heb ik een paar ondernemers erbij gehaald en we zijn uiteindelijk met z'n drieën uh, gestart. Dat klinkt heel eenvoudig, maar het lijkt me nogal een cruciale keuze wie die andere twee zijn. Zeg maar, hè. Zeker. Hoe, hoe kwam je bij hun of wie, wie waren dat, kende je ze al? Ik kende ze al zeker, ik heb ze uh, al eerder leren kennen in een training, maar ik ben eerder uh, ondernemer geweest en toen ik daarmee stopte heb ik heel lang met andere ondernemers gesproken om te kijken van nou, ik wil iets nieuws ondernemen, hoe ja. gaat dat? En het duurt best wel lang voor je de juiste partners hebt gevonden. Ja. Ik werk heel graag met jonge mensen, omdat ik heb, uh, ik heb een berg aan ervaring, deels door mijn leeftijd, maar deels ook gewoon door alles wat ik heb gedaan. Uh, maar ik zocht mensen die mij wat konden leren, die iets konden toevoegen. En ik werk met jonge mensen omdat zij heel veel van de techniek weten, waar ik er natuurlijk ook minder van af weet door mijn ervaring. Mm -hmm. En zo heb ik ze gevonden. Hey, en, en met z'n drieën gestart, wat zijn ja. de lessen die, als jij nu terugkijkt, je bent nu een paar jaar verder, uh, wat zijn voor ondernemers die nu zitten te kijken en misschien wel erover nadenken om een bedrijf te starten, wat zijn belangrijke lessen die jij hebt meegenomen van dat moment van starten? Een goed team. <coughs> Je moet de juiste mensen om je heen verzamelen en dat betekent niet dat je allemaal hetzelfde kunt, juist niet in tegendeel. Je moet elkaar aanvullen. En dat heb ik gevonden in mijn partners. Mm -hmm. En hebben jullie daar afspraken over gemaakt, zeg maar, van tevoren? Ik bedoel, hoe zijn jullie gestart? Is het dan de kwestie van, uh, oké, okay, uh, trek de champagnefles maar open en klik, klik en we starten? <laughs> of ja. uh, hoe, hoe gaat zoiets? Je gaat met elkaar in gesprek en je ontdekt zelf waar de een goed is en waar de ander beter in is. Mm -hmm. En op die manier ontstaat een natuurlijke selectie. Als je van tevoren probeert afspraken te maken, jij gaat dit doen, jij gaat dat doen, mm -hmm. dan is dat uh, in mijn optiek een beetje onnatuurlijk. Oké, okay, wat is de taakverdeling tussen die drie? Als je kijkt naar onze taakverdeling, ik uh, ben de ondernemer met ervaring en detachering, dus ik breng mijn know-how op dat vlak in. Uh, Wouter is zeg maar, onze technische man, ja. die, die ontwerpt en die kijkt naar uh, vooruit van welke technieken kunnen we nog meer hanteren. En Mark is uh, een BI-specialist en kijkt op die manier en ook commercieel. Naar de markt en uh, onze onderneming. Oké, okay, het hele business intelligence verhaal. Ja. Uh, veel ervaring zeg je. Ja. Uh, we gaan zo meteen vooruit kijken, maar even een stukje terug. Wat is, hoe ziet het leven voor interim life eruit? Wat heb je allemaal gedaan? Ja, ik ben ooit begonnen uh. bij een uh, grote verzekeraar, waar ik uh, na mijn dienstverband ben opgeklommen tot het managementniveau. Daarna ben ik een ondernemerschap ingegaan, ook weer met partners. Ik heb uh, twaalf jaar lang een ander detacheringsbedrijf gehad. Uh, die, daar zijn wij in 2013 mee gestopt. Toen ben ik als zzp aan de slag gegaan. Yeah. Maar altijd wel de drive gehad om opnieuw iets neer te zetten. Mm. En uiteindelijk heeft dat geleid tot interim live. En waarom niet gewoon lekker ZZP en? En wat is die? Waar komt die drive vandaan om iets neer te zetten, wat zeg maar groter is dan alleen maar zzp. En? Ik wil iets neerzetten wat inderdaad groter is dan alleen ZZP'en en dat kan ik niet alleen. Daar heb ik partners voor nodig, heb je een model voor nodig, heb je klanten voor nodig. Mm. En als zzp'er heb je 24 uur een dag. Als ondernemer ook wel, maar als je met z'n drieën bent, mm. heb je drie keer 24 uur. Mm. En zo kan je het ook groter maken. Jij had het net over uh, dat stukje uh, uh, artificial intelligence of machine learning en allemaal mm -hmm. dat soort terminologie. Mm -hmm. hè? Maar je, je database is je goudmijn denk ja, ik zo'n beetje. Zeker. Kun je daar iets meer over vertellen, wat dat zo uniek maakt? Nou, die database op zich is niet uniek. Er zijn meer platformen die database uh, hebben. Ja. Uh, wat ons uniek maakt, is dat wij dus direct matchen op basis van algoritmes die wij zelf hebben ontwikkeld en die getraind worden door machine learning. Ook daarvoor hebben we een expert in huis. En die database die groeit elke dag. En ik denk wat het uniek maakt, is dat wij ons focussen op IT en het snijvlak van business IT. Dat we meer platformen zijn, maar die pakken de volle breedte. En waar moet een ZZP'er aan voldoen? Wil hij zich aansluiten op jullie uh, platform? Ja, iets met IT en het ook van Business ja. IT uiteraard. En wij focussen ons op de bovenkant van de markt. Dus wij werken niet met junioren, wij werken met medioren en senioren. Nou, als je ja. daar dan voldoet, kan je je inschrijven bij ons. Hey, en, en, en machine learning klinkt natuurlijk heel mooi, maar ja. als, er, als je er niks in stopt, komt er ook niks uit. Hè? Exact. En hoe stop je, wat stoppen jullie er allemaal in? Aan de ene kant maakt uh, de professionals een profiel aan. Dus ja. vanuit die zijde ko komt de data in. Aan de andere kant voert de opdrachtgever, of wij namens de opdrachtgever, uh, de opdrachtomschrijving in. Met wat iemand moet kunnen. Hè? Aan taken, hard skills, soft skills, uurtarief, noem het maar op. Alles wat bij ja. de opdracht moet kijken. Nou, die twee werelden wordt binnen één seconde gematcht. En de resultaten die zijn? Zijn die goed? Ja, die zijn erg goed. Ja, want ja. Hoeveel men, waar, waar hebben we het nu over? Hoeveel mensen heb je erin zitten? Hoeveel opdrachten doe je? Wat, kun je iets daarover vertellen? Ja, we zijn natuurlijk uh, nog relatief jong. Ja. En uh, we hebben er nu iets van 1250 uh, internprofessionals inzitten, maar wel specifiek op dat snijvlak. Ja. Je moet je voorstellen, dat zijn in, uh, in Nederland ongeveer 40.000 IT'ers. Okay. Dus we ja. hebben nog wel een lange weg te gaan, ja, precies. maar die zitten waarschijnlijk niet allemaal in onze doelgroep. En ja. sommigen werken op een andere wijze dan als zzp'er. Okay. Dus dat, uh, dat maakt ook wel wat uit. Uh, qua opdrachten zitten we rond de 10, dus dat is groeiende, ja. uh, dat lijkt weinig. Aan de andere kant, we hebben wel hele grote klanten. Dus ja. dat scheelt wel weer. Ja, waar je niet één ZZP'er, maar meerdere wegzetten. Exact. Ja. Uh, het tweede sleutelmoment vind ik wel interessant. Wat jij uh, schetste, uh, dat is wat jij, zoals je het zelf hebt genoemd, het aanpassen naar het hybride model. Ja. Dus jullie hebben het model omgegooid naar het hybride model. Dat was ook op basis van een advies wat je kreeg. Kun je daar eens iets over vertellen? Ja, zeker. Kijk, wij zijn begonnen met dat, uh, dat opdrachtgevers zelf hun opdracht kunnen invoeren. Dat kostte vijf minuten. Ja. Dan ontstaat die match en dan kunnen ze rechtstreeks contact opnemen met die ZZP'er. Wat je ziet is dat heel veel opdrachtgevers nog werken met het klassieke model. Ze willen alles uitbesteden. Mm. Dus toen wij merkten dat opdrachtgevers zich niet spontaan inschreven, hebben we dat hybride model geïntroduceerd, waarbij wij het werk uit handen nemen van de opdrachtgevers. Zij mailen ons die opdracht en wij doen dat via onze database. Ah. Daar hebben we met de Raad van Advies over gesproken, van hoe lang blijf je dan volhouden aan zo'n model of ga je aanpassen. We hebben heel snel besloten om aan te passen, omdat je daardoor een grotere groep aan opdrachtgevers bereikt. Dus je helpt de opdrachtgevers meer, zeg maar. Exact. Ja. Hey, en je zegt even raad van advies, uh, uh, hoe, heb je, hoe heb je dat gedaan, raad van advies? Ik had in het vorige onderneming hadden we ook een raad van advies. Dat was me heel goed bevallen. Hm. Ik wij zijn uh, jonge ondernemers ook wel aan de ene kant. Hè. Ik werk met jonge mensen, wij weten niet alles. En soms uh, heb je iets van een bedrijfsblindheid. En dan is het fijn als je professionals hebt, in dit geval op C-level niveau, ja. die jou kan challengen met je product, met je visie, de kant waar je naartoe wil. En dat vinden we heel fijn. Ja, slim. Uh, wat heeft dat, die, die, uh, zeg maar, het turnen naar een ander, Ja, jij noemt het hybride model, mm -hmm. dat de juiste naam is, maar wat je bedoelt, je pakt het even op een andere manier aan, hè, waardoor je die opdrachtgevers op een andere manier behandelt. Ja. Uh, wat heeft dat gebracht? Dat heeft gebracht dat opdrachtgevers ons beter weten te vinden. We zijn nu in gesprek met de opdrachtgever. Die had zich aangemerkt via de website om een, uh, voor een demo. Ja. Uiteindelijk bleek het om een heel advies te gaan waar de opdrachtgever mee geholpen is. Dus we, naast een platform, geven we ook wel advies van hoe kan je het beste aanpakken. Ja. Het gaat in dit geval om een data governance uh, persoon die ze zoeken, maar ze wisten helemaal niet hoe ze dat moesten oppakken. Dan nee. heb je aan een platform alleen onvoldoende. En dan nemen we zo'n opdrachtgever mee van wat heb je precies nodig, waar moet je aan denken, en dan pas gaan we de volgende stap doen. Want wat is het businessmodel van Interim Life? Het businessmodel is heel simpel. Uh, Professionals schrijven ze gratis in, dus okay. het kost hen niets. Het is ook volledig transparant. Opdrachtgever schrijft zich ook gratis in. Pas als een opdrachtgever een match heeft met een professional die die inhuurt, betaalt hij 5 euro of 7,50 euro uh, per uur. Zolang het contract duurt. Zolang het contract duurt. Oh, dat is interessant. Dus, ja. dus wat je eigenlijk zegt is hoe, hoe beter de match is en hoe langer die dus die relatie duurt die eruit voortkomt, hoe beter jij je werk hebt gedaan. Voor een deel is dat waar, maar het gaat ons niet zozeer om de duur. Ja. Het gaat erom ons om, om die goede match. Een, een goede match kan ook leiden tot de opdracht die na drie maanden is afgelopen, omdat het project hmm. klaar is. Ja. Dus maar dan, dan verdien jij minder. Of is niet minder, toch? Ja. Klopt. Maar, maar, dat, maar dat maakt het niet uit. Nee, het middelste zo Je hebt langdurige opdrachten, je hebt korte opdrachten. Uiteindelijk kom je wel uit op 6 tot negen maanden. wat een, ja, ja, uh, ja, Dus dat is prima. Ja, ik kan me wel voorstellen dat altijd wel afsloten, Want ik kan me ook voorstellen, als ik als opdrachtgever op een gegeven moment die match heb gemaakt, dan denk ik oké, okay, dankjewel. Interim life. Wil ik best voor betalen. Maar als uiteindelijk die opdracht, weet ik veel, drie jaar duurt, maar er komt weinig voor, zeg je. Dat, dat komt die zo lang voor. duurt. Ja. Want ik kan me voorstellen dat dan een, zeg maar, een afdracht per uur dat dat op een gegeven moment niet meer lekker voelt als opdrachtgever. Nee, maar het is ja. prima. Het is gewoon bij ons gewoon bespreekbaar. Als een opdrachtgever een jaar zegt, of na anderhalf jaar, daar een etaren, uh, zullen ze naar nou het tariefsmodel kijken? Ja prima, ja. waarom niet? Uh, les uit dat tweede moment is uh, uh, altijd kritisch kijken naar je bedrijfsmodellen, naar je businessmodellen en aanpassen als nodig is? Zeker. En wat zijn signalen dat je het moet aanpassen? Ja, dat hangt er een beetje vanaf. Kijk, we praten met heel veel mensen. Naast een raad van advies praat ik ook met netwerkpartners, uh, met ZZP'ers. ZZP dus ik ben continu, en niet alleen ik, maar ook mijn partners, hmm. in contact met de markt. En, en zo haal je les uit. Sommige mensen zijn kritisch. En zeggen, ja, maar werkt dit wel of werkt dat wel? Ja. Ja, je moet niet alles bindings gaan opvolgen. Want we hebben een bepaalde visie waar we naartoe willen. Maar je moet wel kritisch kijken van naar je bedrijfsmodel. Dus op ja. die manier uh, monitoren we dat. Je hebt alles zelf gefinancierd. Ik kan me voorstellen ja. Ja, je hebt iets, uh, want, want de softwarekosten. Ik kan me voorstellen dat dat wel wat geld heeft gekost toch? om zo'n platform in te richten. Ja, hebben we allemaal zelf gefinancierd. Klopt. Oké. Okay. En draaien we inmiddels winst? Ja, we draaien winst. Sinds uh, dit jaar. Okay. winst draaien. Ja. Vorig jaar nog niet, dit jaar wel. Je derde moment, een moment wat misschien wel meer ondernemers uh, willen, dat is een boek schrijven. Ja. Uh, in 2017 een boek uitgebracht, Intakegesprekken en Detachering. Uh, waar gaat het boek over? Ja, Intakegesprekken en Detachering. Ja, maar, uh, maar, leg eens uit wat de bedoeling van het boek is en wat het, uh, wat het brengt. Ja, toen ik uh, ZZP'er werd, merkte ik dat er heel weinig mensen opkomen voor de ZZP'er. De ZZP'er, terecht, hè, die is ondernemer, mm. moet helemaal voor zichzelf zorgen. Uh, collega's, ZZP'ers, die doen heel veel aan ontwikkeling, maar altijd wel op inhoudelijke vlak. Want opdracht binnenhalen tijdens een intakegesprek, daar heb je 20 minuten voor. Ja. En die sociale vaardigheden, weten hoe zo'n intakegesprek gevoerd wordt, wat komt erbij kijken, hoe moet je je voorbereiden. Dat helpt je om zo'n opdracht binnen te halen. Mm. Moet je je voorstellen, in onze branche heb je 20 minuten, om even op jaarbasis omgerekend tussen de 100 en 150k om te zetten. Dus belangrijke 20 minuten. Exact. Ja, ja, ja. En daar helpt de boek, uh, het boek bij. Oh, en haal er eens een paar tips uit dan, als je die 20 minuten goed wil gebruiken. Wat moet je, waar moet je dan vooral op letten? Waar je vooral op moet letten is de voorbereiding aan het CIGAL. Sluit jouw cv voldoende aan op wat de opdrachtgever vraagt. En met name ook de zaken die niet aansluiten. Hoe ga je daarmee om? Want tijdens een gesprek zal dat ook gevraagd worden. Ja. En hoe ga je om met hele simpele gesprekstechnieken... die de opdrachtgever hanteert, die jij misschien niet kent? Dus het boek is soms een open deur, ook een eye-opener. Maar ik hoor van heel veel mensen van ja, ik heb er toch wel wat aan gehad. Wat heeft het jou gebracht, zo'n boek? Want je hebt, het echt, je hebt het als derde moment meegenomen. Waarom mm -hmm. was het een belangrijk moment voor ja, jou? Of moment, hè, waarom was het een belangrijk uh, eikpunt, dat boek? Ik denk dat, de, dat het boek een voorloper is op de oprichting van Interim Life. Ik heb gekeken naar ondernemerschap. Wat wilde ik? Ik heb de nadelen ervaren, maar ook de voordelen... waar je als ZZP'er tegenaan loopt. Uiteindelijk heeft het mij gebracht... om een platform samen met partners neer te zetten... die speciaal ZZP'ers detacheert. Uh, ZZP detacheert. Ja, ja, ja. Dus eigenlijk het proces van dat boek schrijven... heeft jou een soort van op het idee gebracht om het interim live te beginnen. Exact, uh, ja. Ja, ja, ja. Alleen op dat moment besefte ik dat niet. Nee, nee, nee, nee precies. Nee, maar dat is altijd, dat zijn sleutelmomenten zijn vaak achteraf, sleutelmomenten. Exact, ja. ja, ja, niet als je erin zit. Ja. Uh, als, uh, uh, heeft het je ook commercieel iets gebracht, zo'n boek? Ik bedoel, aan het boek zelf zou je misschien niet zoveel verdiend hebben, of wel? Nee, aan het boek zelf verdien je niet heel veel. Oké, nee. boeken kosten tegenwoordig niks. Nee. Maar daar ging het mij ook niet om. Het ging mij persoonlijk, heeft het mij iets gebracht, de uitdaging. Kan ik zoiets neerzetten? Dat heb ik dus zelf ook volledig zelf uitgeven, vond ik echt Daarnaast heeft het mijn me expertise bevestigd, ja. wat ook weer in, in het leven terugkomt, want die database en met name het matchingsmodel, het algoritme, dat is op, uh, gebouwd op basis van mijn input. Mm -hmm. En daar gaat het boek ook over. Ja, ja, ja. Hey, en wat is die machine, hè, tot slot, wat is die machine uh, allemaal aan het leren? Wat, wat maakt het zo slim? Als je kijkt naar, naar het algoritme die wij hebben gebouwd, hebben we één belangrijk aspect uitgelaten, uh, namelijk discriminatie. Het algoritme discrimineert niet. niet op leeftijd, niet op geslacht, ja. noem het maar op. Ja. De data waar je wel naar kijkt, die worden gebruikt om die match zo goed mogelijk te maken. Hè? De werkzaamheden die je moet uitvoeren, de hard skills, de soft skills. Ja. Naarmate er meer data inkomen, kan die match scherper gemaakt worden. Want het algoritme gaat kijken van oké, okay, als je tien van diezelfde soorten opdrachten hebt gematcht, hoe verhoudt zich dat dan en wat komt eruit en kunnen we dat aanscherpen? En dat is de techniek van de toekomst. Wat is je uh, over toekomst gesproken? Wat, is je toekomst, wat zijn je toekomstplannen? Met Interlife Life ja. zijn mijn toekomstplannen best wel groot en die van partners gelukkig ook. We willen tussen nu en laten we zeggen vijf jaar toch wel in de top drie van de markt begeven. Oké, okay. ja. uh, en wie zijn je grote voorbeelden of wat zijn, wat zijn de grote spelers in deze, in deze markt? Nou ja, er zijn bedrijven als Head First, wat een hele grote speler is. Ja. Yellow is een grote speler, maar je hebt ook uitzendbureau's als Randstad. Wat je vaak ziet dat het grote spelers zijn met heel veel geld en die ook wel groot zijn geworden door overnames. Mm -hmm. Wij gaan dat autonoom proberen te doen. Wat wij doen is zzp'ers helpen en opdrachtgevers helpen. Waardoor uh, zaken als onnodige tijdverlies mm -hmm. en slechte matches de wereld uit worden geholpen. Het klassieke model van detachering kost heel veel tijd. Onnodige tijd. Ja. En dat brengen wij terug binnen ja, vijf minuten. Um, ik wens je heel veel plezier en heel veel succes met uh, alle plannen waarmaken. Dankjewel dat jij mijn gast was. Dankjewel voor uh, het hier over zijn. Graag gedaan. Uh, en bedankt uh, jij voor het kijken of luisteren uh, naar dit gesprek uit de serie Sleutelmomenten. Wil je leren van meer ondernemers en hun sleutelmomenten? Check dan de playlist op YouTube of volg onze podcast. Voor nu mede namens Centraal Beheer Zakelijk. Dankjewel voor het kijken of luisteren. Hoi!